Ik dacht, ik maak even een videootje van haar, terwijl ze naakt is. Zoals je ze kan zien, het zijn redelijk stugge pentjes. Het is een meisje. Dit is de spieker. Naveltje. En haar hoofdje. Zoals je kan zien, heeft ze geen echte haartjes. Het is allemaal geschilderd. Geen wimpers, geen wenkbrauwen, ook geen speentje. Ze heeft daar geen magneetje zitten, alleen een chipje voor haar, uh, weet het, uh, haar flesje. Dan als je hier goed ziet, kijk, zie je, ze heeft hier een groene nu aan. Ik laat hem daar zitten, want de chip in dat groene stofje zorgt ervoor dat zij weet dat ze er lui om heeft. Dan heb ik nog een tweede Luiertje, die heeft een geel stickertje. en zij weet wanneer je de een afdoet en de volgende omdoet.